Hou je van coachend begeleiden? En wil je graag je coachingsvaardigheden uitbreiden? Dan hebben wij ontzettend leuk nieuw aanbod voor je. We hebben namelijk nieuwe specialisatiemodules op het gebied van coaching. Dit zijn driedaagse trainingen, bijvoorbeeld het coachen van hoogbegaafde kinderen, beeldcoaching, creatief-fysiek coachen, coachen bij faalhangsperfectionisme, coachen met voice-dialog en bij begaafdheid en zingeving. Nou, ben je hier nieuwsgierig naar? Meld je aan voor de online informatiesessie, dan ga ik je er wat meer over vertellen.